Welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag en ik ben weer vanuit huis aan het werken. Het is al twee uur dus ik ben al eventjes bezig. En het is vandaag wel warm, buiten, maar een hele dag regen. Nou warm, het is 25 en 16 graag ofzo. Maar het regent echt al de hele dag, dus het is niet zo heel erg om binnen te zitten. En verder heb ik nog niet te plannen vanavond. Ik denk vanavond thuis blijf als ik niks zou doen. Morgen ik ook niet moet ik gewoon werken de hele dag en s'avonds. De ik denk niet dat gewoon, want ik op zaterdag heb ik een homecoming um, waar ik naartoe ga. En dat begint om 12 uur, dus middag af. We met tailgaten, van 12 tot drie tailgaten. Dus daar ga ik naartoe. Dus dan heb ik geen zin om vrijdagavond. Laat in bed liggen. Omdat ik dus zaterdag ook voor moet. Dus dat is het plan voor dit weekend en verder weet ik niet. Ik ben maandag vrij. Omdat het day is. Dus ja. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik zit op de standaard, plek in de keuken en ik ben weer aan het werk vanuit huis en de dag zit er bijna op, het is 3 uur geweest en ik heb vanaf de hele dag gewerkt, dus vandaar dat ik nog niet had gefilmd, want het is niet heel bijzonder. En ik ga vanavond niks doen, want ik heb morgen homecoming en dan begint om 12 uur, het begint het tailgaten, van 12 uur is tailgate en dan... 4 uur, dacht ik, is de basketbalwedstrijd Dat is de laatste thuis. De laatste thuiswedstrijd. Hoe zeg je dat? De laatste thuisbaskwalwedstrijd. Is het een goede woorden? In ieder geval, het is hun laatste thuiswedstrijd. En dan worden, het volgens mij, degenen die de, de, uh, afstuderen in mei, worden dan geëerd, gevierd of wat dan ook. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, het gaat voornamelijk om de tailgaten. Dus ik ga sowieso naar de tailgate en daarna. Uh, Kijk nog wel of ik naar die wedstrijd gaat gaan en wie er gaan. Zeg maar daarop baseer ik. Of ik ook ga, het lijkt me wel leuk. Maar als we dat anders gaan doen, ook leuk. Want ik weet dat ook heel veel mensen gewoon puur alleen tailgating doen en dan dat er dan nog ergens feestjes, andere afterparties zijn. En dat eigenlijk best wel weinig mensen naar die basiscore wedstrijd zelf gaan. En dan komen ze dus ook allemaal alambuis, uit de hele omgeving komen er dus allemaal mensen. Het schijnt best wel een ding te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. En... Dat begint dus om 12 uur, dus ik ga vanavond ook niks doen, want ik heb geen zin om morgen prachtig te zijn, uh, voordat ik kan, voordat de tilbating begint. Uh, dus ik ga vanavond gewoon lekker chillen, denk naar de gym, ik ben gisteren ook nog naar de gym geweest. Ik denk dat ik dat vanavond weer ga doen. Het voelt wel goed namelijk, want als je normaal waar je normaal uitgaat en aan het drinken bent, dat je dan in plaats van dat naar de gym gaat, dat voelt altijd zo chill. Dus, ik denk dat ik dat ga doen vanavond. Lekker naar de gym. En dan. En ik ben maandag ook vrij. Dus ik heb een lang weekend. Want het is President's Day maandag. Dus ik heb een extra lang weekend. Maar gelukkig gaat hockey wel maandag door. En ja. Dus ik heb zin in het weekend. Ondanks dat ik niet heel veel plannen heb. Maar het is wel gewoon een chill weer. Het is, gewoon, het is nu 15 graden. Maar het regent wel in de dag. Maar ik denk nou, dat ik na eventjes buiten rondje gelopen. Want ik moet even naar de winkel. Dus ik denk dat ik naar de Amazon Fresh gelopen. Even loop. En. Het wordt volgende week dan nog 24 graden, moet wel heel erg werken. Maar misschien kan ik nog even naar buiten, misschien ook wel naar PJ's gaan. Want het is toch warm s'avonds, dus ik weet niet. Ik heb altijd, altijd slecht weer als het bijvoorbeeld of geregend of koud is. Dan heb ik gewoon niet heel veel zin om wat te doen, dan, dan blijf ik gewoon liever thuis. Maar als het mooi weer is, dan heb ik wel zin om dingen te doen. Dus ik denk dat ik dan volgende week wel weer naar PJ's ga. Ik vind het mooi weer. Maar het ziet dan wel even voor de zekerheid. Uh, Werkdag zit op en ik loop nu buiten. Ik loop even naar de Amazon Fresh om afwas wat dingen voor morgen te halen. Voor de chillgaten. Het is echt ziek, koud Het is 6 graden. Zoals ik al eerlijk heb gezegd dit weer hier is echt. Het gaat op en hier kan echt één dag heel koud zijn. de Andere dag gewoon maar. Een soort volgende week. Ik zei 24 graden, maar hij staat nu alweer op 25 graden. Dus ik ben benieuwd. En het is nog licht, terwijl het. 6, 6, 6. Dus dat chill, maar eerst even. En dan hebben Fresh en het waait ook echt heel hard. God, dat is goed. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben onderweg naar Fairfax, want het is vandaag Homecoming. Dus ik zit nu in de metro onderweg en voor Homecoming is... Um, ik had het Homecoming een soort schade als een soort promotor, maar dat is het dus niet. Het is dus de laatste kruiswedstrijd van ons, in dit, bij ons in dit geval Basel, maar het kan ook Amerika bijvoorbeeld zijn maar bij ons zit. Basketball laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Gaat iedereen dus in uh, Amazing gear en komt iedereen en gaan we tailgaten. Zo stap ik nu onderweg naartoe. Dus ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ik zit nu in de meter. Ik ben nu op campus aan het lopen. Ik ben nog aan de andere kant. En ik loop nu richting Eagle Bank Arena. Waar de tailgate is en de basketbalwedstrijd. En ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd. En ik zie dat de Mason Green Machine, dat is de schoolband, is al daar bezig. Die hoor ik al, ik weet niet of jullie dat horen. Maar ik hoor dat wel. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat zijn, zeg maar, de hele, hele homecoming. Het schijnt, want ik heb gehoord dat het een van de grotere dingen van, in ieder geval van Mason. Ik weet niet of het überhaupt van de universiteiten, maar in ieder geval van Mason. Dus ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ja, ik zie je Middag, Het is vandaag zondag en ik heb vandaag nog niet heel veel gedaan, dus vandaag dat ik nog niet gefilmd heb. Ik was gisteren naar Homecoming geweest. Het was echt super leuk. Ik was eerst Tilkaten, dat zeg maar op de parkeerplaats. Dat iedereen met de auto's komt en dan ga je eigenlijk gewoon drinken. En mensen hebben barbecues mee en zo. En drinken en muziek op de parkeerplaats. Het eventjes, ik eventjes, ja ik heb gefilmd, dus dat heb jullie dus, al gezien. Um, dus dat in daarna de baaskappelwedstrijd. En volgens mij is het omdat het de laatste thuiswedstrijd is van het seizoen. Uh, dus daar zijn we ook nog naartoe geweest. En ze hebben gewonnen. En nou was ik eigenlijk kapot. Want ik was best wel... Kijk, ik was om een half één op campus gisteren, denk ik. Ik denk om 11 uur de metro. Ja, om 11 uur de metro. En toen heb ik om acht uur de bus weer teruggebracht. Ik dacht... Het is goed zo voor vandaag. Ik was moe. En toen ben ik lekker gaan slapen. En toen heb ik vanochtend gewoon gechilled. En ik ga zo even naar buiten. Want het is echt super mooi weer. In ieder geval de zon schijnt. Het is niet heel warm. Het is 15 graden volgens mij. De zon schijnt. Dus ik ga even buiten. Lekker rondje lopen. Even naar buiten. En dan ben ik morgen ook vrij. Want morgen is presidents day. Ik ben nu aan de weg naar de gym. Ik heb me omgekleed. En ik ga even mijn workout doen. En dan ga ik chillen. En ik ben vandaag even naar buiten geweest. al echt super lekker weer. En wat mij blijft. Het was 15 graden met zon. Dus het was echt heel chill. En ik heb zin om even lekker te gaan workouten. Goedemiddag. Het is vandaag maandag. En ik ben vandaag vrij. Of ik was vandaag vrij. Want het is al eind van de dag. En ik heb eigenlijk een beetje mijn zondagse dingen gedaan. Dus de was gedaan. Um, met serienengefeesttime. Met minke gefeesttimed. Uh, best wel lang allebei. Maar zijn het best wel kort. Voor ons doen. En met Minke, ik denk twee uur of zo. Dus misschien wel langer. Tweeënhalf uur. We hadden veel bij te praten. En nog even gekletst over onze planning. Voor als Minke langs komt. Want die komt al over vier weken. Dus ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in dat zij komt. Al zo snel. Want het is echt. Voor is het weet is ze hier alweer. Dus... En verder wat ik er vandaag voor gedaan. Een beetje uitgeslapen tot half elf volgens mij. Um, verder um, moet ik nog wat dingen regelen. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Even verchillt. Tja, dus rustige dag. En dan loop ik nu even snel naar de Lidl Die zit hier vlakbij. Om even vrij te halen Want ik heb geen vrij meer. Ik wilde eigenlijk vandaag ook naar de Target. Maar daar heb ik eigenlijk nog geen tijd meer voor. Want ik heb vanavond ook een rookie. Dus daar heb ik ook weer op tijd voor weg. En daarvoor moet ik gegeten hebben. Dus ik doe alleen even naar Lido, Lidl. Want ik kan verder... Ja, de dingen die ik nog bij de Target heb, dat zou ik volgende week gewoon kunnen halen. Het is niet necessary. Heel zinig zijn er niet nodig. Maar fruit vind ik wel nodig. Want ik wil gewoon elke dag mijn fruit eten. Ehm... Um, dus dat ben ik. Nu ga ik weer even snel halen. En als ik terug ben, ga ik denk ik even snel mijn eten maken. Of van gewoon mijn spullen klaarleggen. Langzaam beginnen te eten maken. Even snel eten en dan mijn spullen bakken en hockey. En dan zit mijn vrijdag weer op en morgen ga ik we weer naar kantoor toe. dag en ik ben nu onderweg naar hoekie. Ik loop naar de metro toe en ik heb het even niet heel veel gedaan. Ik, nadat ik mijn fruit had gehaald, ben ik White Lotus gaan kijken. Alle mensen gaan met het aanzien. Ik ga dat eens kijken. Ik heb nu aflevering ingekeken en daarna ben ik even snel wat gaan eten en nu ben ik onderweg naar de metro of naar Vienna. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb weer een dag op kantoor. En ik ben al ready om te gaan. En ik weet niet of ik kan ook nog even mijn staan laten zien. Wacht even een moment. Dit is mijn outfit. Weer zo'n broekrokje. Met gewoon een simpel zwart, zwarte blazer en een zwart topje. Nu ga ik naar de metro. Om naar Disney te gaan naar kantoor. Het is alweer avond. En ik ben thuis. En het was echt <coughs> zo'n rare dag op stage. Er was, ik het zo zeggen, ik ga er niet te veel in detail op treden. Maar binnen ons communicatieteam is, is er per direct een mega grote verandering gaande. Waar we allemaal best wel van slag van waren. En zeker de, nou, de communicatiemensen vooral. En we zijn niet heel groot team, we zijn. Dus, uh, dus het was wel, het was een rare dag. Ik heb weinig hebben kunnen doen. Want er kwamen ook telkens allemaal mensen naar ons toe met... Om check hoe het met ons ging. En ook echt ons zei van doe rustig aan vandaag. En uh, ga het even proces in de plaats van aan het werk. En ik denk dat er wel zes, zeven mensen naar ons toe waren gekomen om even te kletsen met hoe het met ons ging. En ook allemaal mensen die ons bericht stuurden. Dus het was een intense dag. En um, het gaat veel impact hebben, denk ik op na. Nou, denk wel misschien niet, hoe zeg ik dat? Het gaat wel impact hebben op mijn stage. Maar niet dat het mijn hele stage verpest. Een klein beetje maar. Maar um, ik ben nog steeds gelukkig op mijn plek. Daar gaat het om. Um, maar er is eigenlijk vandaag weinig gedaan. En toen om half uur zeiden ik en uh, degene die met wie ik had samenwerkt. Van nou, we gaan er vandoor. We gaan uh, beneden een drankje doen. Dus we zijn beneden een cocktail gaan drinken. En nu ben ik ook thuis. En ik ga het zo eten. Dus dat een beetje raar gedrag. dag. Als je mij dit een week geleden had verteld, had ik echt raar aangekeken: dit is never gonna happen. Maar blijkbaar wel. Dus ja, het gaat even wennen worden de komende tijd. Maar nee, komt goed. En ik ben nu een aflevering. Ik ben aan White Lotus begonnen. Ik ben nu even nog een aflevering aan te kijken. Dus in de aflevering 2 pas. Maar ik heb nog heel veel vragen. Ik weet niet of mensen eens hebben gekeken. Maar ik heb heel veel vragen. Dus ik ga nu even mijn aflevering afkijken. Hallo. Het is alweer eind van de Dag. Het is vandaag woensdag. En ik ben nu klaar op kantoor. Of nou ja, ik was al eerder klaar. Maar we gingen nog even met wat kregen ze een drankje doen. En het was heel cute. Want door wat gisteren gebeurd is. Kregen we vandaag van één collega van de kregen we um, fresh Homebaked cookies en zelfgemaakte koekjes. En nee, was weer vandaag wel weer zo kunnen werken, dus dat scheelt. Ik heb wel wat dingen die per se vandaag af hebben, en die heb ik afgekregen, dus daar ben ik blij om. En net even een drankje beneden gedaan in de bar, in de andere bar dan gisteren. En nu ben ik onderweg naar hockey Ik ben nu even heel snel naar de niet nee, gaan lopen, want trem gaat of niet waarom zeg ik ook een scherm metro gaat bijna en dan heb ik weer hockey ik heb er zin en verder ben ik dan vanavond weer later thuis ik ben alweer terug van hockey ik ben net klaar met uh, trainen ik ben alweer bijna thuis en ik ga dan snel douchen en slapen dus ik sluit meteen de vloek af allemaal oh, bedankt voor het kijken en tot volgende week Doeg!